Hallo en welkom bij Paul Wijnstaf. Vandaag een keer niet de werkbank, maar een baandeel uh, wat ik hier heb liggen. In dit deze kant hier is de muurkant en aan de andere kant, dit loopt nog een heel stuk door, is de kant die de kamer in wijst. Ik wil hier wat rails op gaan leggen, die wil ik vast gaan maken. Daar wil ik wat ballast op hebben. En uh, misschien dat ik hier nog wat gras leg. Um, wat ik eh, over heb. Um, en wat ik aan deze kant ga doen, um, er zal hier een keer een fietspad gaan komen, denk ik, uh, omdat het past bij de andere deel wat ik al heb, uh, mee heb geëxperimenteerd. En um, verder kijk ik nog wel. Uh, wat ik hier ga doen is een beetje wat ik, uh, nou wat geëxperimenteerd heb gemerkt dat het wel werkt. Uh, dit is... Uh, niet een uh, best practices, zo moet je het doen. Uh, dit, is de, uh, dit is meer een uitkomst van wat uh, gerommel wat ik heb gedaan. Uh, waarvan ik ook nog van sommige delen niet weet hoe ze gaan werken. Dus uh, kijk er vooral uh, naar voor uh, entertainmentwaarde. En niet zozeer vanuit een educatief aspect. Uh, daar zullen veel dingen in zitten waarvan je denkt... Zou je dat nou al zo doen? Uh, die hoort ik nou graag, want ik denk dat ik heel veel dingen doe die niet helemaal de bedoeling zijn. Nou, de basis van deze plaat is um, een houten onderplaat die in mijn baan past en daarop XPS-platen. Dat is eigenlijk fout 1. Die houten onderplaat maakt het veel te zwaar. Ik had rechtstreeks deze platen moeten gebruiken. Ze um, zijn stevig genoeg. En deze platen zijn eh, XPS platen. Ik heb hier nog wel een restje, Ze zijn eh, ik heb hier even mijn meetapparaat niet meer. Ze zijn zo dik. En eh, komen van de bouwmarkt. Ze zijn voor isolatie ze zijn lekker licht en je kunt er eh, heerlijk snijden, maar als je erop leunt, dan krijg je deukjes. Um, ik vind dat dus niet zo heel erg. Ik bedoel, een echt landschap is ook niet vlak. Uh, dat komt allemaal wel goed uiteindelijk. Ik uh, ga niet heel zuinig zijn, niet heel precies zijn. Uh, noem het uh, Bob een happy little accidents. Uh, ik zie wel waar het uit gaat komen. Dus uh, even wat uh, lijm erop. Aangezien ik niet een specifiek mooi scenario heb wat ik na wil gaan maken, kan ik gewoon zeggen, nou, hè, het zal even wel. Er zijn speciale lijmen voor XPS panelen, um, die zullen volgens mij wat sneller de boel drogen, uh, spuitbussen zijn er, um, heel mooi spul. Ik gebruik gewoon mijn houtlijm en dan ben je het mout langer. Um, Oh, ik wil deze nog halveren. En deze ook ongeveer, zo. Hoppa. De, um, uh, je moet altijd een beetje oppassen met het spul met welke lijmen er nu wel en welke lijmen er nu niet werken. Um, isopropyl alcohol gaat goed met XPS panelen, heb ik gemerkt. Maar um, ik heb hier ook lijmsoorten, een soort van, ik denk dat het acetonbasis is of zo, die vreet er dwars doorheen. Dat kan ook zo zijn doel hebben, als je een lijm hebt die ergens dwars doorheen vreet. Het um, kan handiger zijn om uh, als je een stuk weg wil werken, als zin dat het oplost. Maar nou, dat is toch over het algemeen niet wat ik zoek. Dus even oppassen. Als je lijm hebt, pak een klein stukje, probeer het erop, kijk wat er gebeurt. Er gebeurt er niks, dan is het goed. Het smelt de boel weg is niet altijd even handig. Nou, ik vind dit wel recht genoeg, denk ik. Nee, dit is helemaal niet recht genoeg. Zo, zo, zo. Zo, dat is één. Deze komt hier te liggen. Hop. Kijk. Dat is een goed begin. Je kunt ze ook super dunne XPS platen kopen in de winkel. En die kun je weer daar kun je ook weer zijn huizen van maken. Als je zelf een huis wil namaken, dan is dit ook een leuk speel. Zo, Het begint dus hier aan dit einde. Zo dadelijk ga ik hier uh, omheen de uh, schuine uh, randen maken, die uh, aflopen uh, om uh, een beetje een, een verhoging te krijgen waar de rails op ligt. Uh, vandaar dus ook. Uh, ik vul dit nu eigenlijk eens op met de experts zodat ik dat niet hoef te doen met uh, veel duurder spul. Aan deze kant ga ik een stuk afsnijden. Dat kan ik dan vanaf hier al, uh, vanaf die kant al zien. Die kant en dat ga ik uh, hier terugleggen. Uh, want ik kom hier aan deze kant ruimte tekort. Uh, ik heb uh, een hele grote bak met uh, restjes. Met alle handen stroken en zo. En dat is allemaal prima vulmateriaal om hier gewoon tegenaan te plakken. Om een begin te krijgen van een vorm. Het hele idee is om een begin van die vorm te krijgen. Zodat ik vanaf, die, eh, vanaf dat begin de hele, eh, een mooier kan, kan maken met die sculptor mold, Zodat ik een goed uitzien dijklichaam krijg. Maar om dat allemaal met dat spul te doen, het wordt één te zwaar en te, te duur. Dus deze had ik niet nodig, maar zit er zit wel lijm op. Uh, dit ga ik even laten drogen en ik ga dadelijk als het droog is Zo, Ik heb hier overal losse dingen tegenaan geplakt zodat ik ongeveer de vorm krijg die ik wil. En de lijm is nog aan drogen, dus ik ben hier uh, en daar wat uh, van enig gewicht tegenaan aan het zetten of op aan het laten drukken zodat het een beetje goed droogt en niet geheel onbelangrijk heb ik hier in het midden een gat geboord zodat de stroom van de rails hier doorheen kan. Uh, die maak ik uh, weer vast aan een, uh, aan een kabel aan de voorkant die ik weer aan de rest van mijn baan vast zet, zodat ik uiteindelijk dus die, die connectoren op de punten niet meer nodig heb en het, uh, elke bak geheel zijn eigen stroomvoorziening heeft. Uh, ja, dit moet allemaal te Dus ik ga wat anders doen. En ik ga hiermee verder zodra klaar is, dan ga ik uh, met de sculptor mold aan de gang om hier die hele uh, afwerking overheen te zetten zodat je alle ruwbouw die eronder zit niet meer ziet. En ook uh, hier rondom de rails het een en ander gaan doen. Een heleboel spulletjes heb ik hier neergelegd, aangeplakt. En uh, ja, dan nou zou je zeggen, dit ziet er toch niet uit en dat klopt. Dat, dat dit ziet er absoluut niet uit. Het maakt dus een goed begin. Om met deze aan de gang te gaan. Um, zoals gezegd, het is volgens mij gips met papier met misschien nog wat uh, stof erin als in. Oude vermalen kleding ofzo, ik weet het niet, het voelt, het voelt bijzonder. En uh, het idee is dat ik hiermee eventjes alles afdek de gaten afdicht en dat er dan een, uh, een basisvorm overblijft uh, van een taluut. Ja, uh, nou, stof, stof, stof. De verpakking zegt... Twee delen van dit, één deel water. En ik moet zeggen, ik heb geen idee of die verhouding nu een beetje gaat kloppen. Volgens mij hoor ik daar oliepoes aankomen. Ah, olie! ja, dit is gewoon een beetje daddelen. Een beetje mixen, een beetje roeren. En aangezien ik dadelijk toch met mijn handen bezig ga om dit allemaal op zijn plek te duwen, doe ik dat ook gewoon met mijn, met mijn handen nu al. Hé, hey. hallo, kom je erbij? komt even gooien zeggen. Op zich niet het meest handige met mijn vier handen, maar goed. We kijken wel of die erbij komt. Kom op. Zo. Dit spul is uh, niet giftig, is, uh, is hartstikke handig als ze er dus uh, je iets wil uh, doen met, uh, met de kinderen. Ik weet niet wat er gebeurt als ze dit opeten, maar ze uh, zullen er in ieder geval niet meteen aan uh, overlijden. Zullen we maar even zo zeggen. Nou, het is, er staat in ieder geval, het is niet giftig. Ik denk alleen niet dat het heel handig is als dit verstopt uh, uh, raakt. Ik denk dat dit een klont gaat worden. Nou, ja, zoals je ziet, het is een beetje, uh, een beetje kleien. Hier is hij nog wat droog. Ik ga dit even lekker verder afkleien en. Uh, Daarna laten zien wat het geworden is als het uh, allemaal op zijn plek zit. En ook als het wat droog is, is de volgende stap natuurlijk een kleurtje erop. En het kan zijn dat ik dadelijk stukken vind dat ik denk, dit is helemaal niet handig. Nou, dan kan ik er nu nog wat aan doen. Bijplakken ertussen doen, uh, maar. Om mij hier nu te, zien, te gaan zitten klijgen lijkt mij ook niet heel erg interessant. Goed, gaten zitten erin. Het heeft lekker veel uh, relief zoals je kunt zien. Um, deze, dit wordt de belast die ik ga gebruiken. Die is grijs-zwart. Dus ik ga dit middenstuk ook in die kleur doen. Dus de beddingen en de zijkanten en de, deze kant hier gaat in een wat bruinere grijs en daar ga ik dat even kijken. Ik heb hier hmm, acryl, kleur, ja, het zal vast, ja zwart, het zal vast een mooie naam hebben wat ik zeggen, maar dat valt mee. Hop. Heel zuinig zijn en je kunt heel uh, voorzichtig zijn. Uh, of je gooit gewoon het een en ander bij elkaar. Je doet er wat water bij en je kijkt wat eruit komt. En dat is over het algemeen wat ik doe. Dus mijn um, stukken plaat lijken ook nooit op elkaar. Ik doe er nog een beetje bruin bij. En ik denk, ik denk dat hij net wat te donker is. Zo. Waarom dit? Geen idee. Kost. Ik denk dat ik meters wil maken. Een beetje een klein lullig bakkie. Ik meng het ook niet helemaal. Dan krijg je nog wat... Het kleureffect en weet je, als het niet goed is, doe het gewoon nog een kleurtje eroverheen. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Nou, Op de sculptormold mold kun je eigenlijk vrij verdunt spul smeren. Dat gaat goed, maar als je het recht op deze plaat smeert en het is erg waterig, dan krijg je dat het, uh, dat het niet goed pakt een beetje vanaf loopt. Ik probeer er wel op te letten dat ik op dit, dat deze laag niet te veel witte plekken overlaat. Aangezien die strakjes weer moeilijker zijn om op te vullen. Dus Ik probeer in ieder geval hier zo in het midden alle kleine gaatjes zo allemaal mee te pakken. En hier aan de zijkant daar ga ik er toch nog een keer overheen. Als je wilt leren verven, dan zou ik uh, naar een uh, YouTube kanaal gaan over leren verven. Iets wat ik zeker ook zou moeten doen. Ik gebruik acryl omdat het niet stinkt. Omdat ik dan de kwasten in water kan zetten om ze te uh, laten drogen ja, en... Uh, ik eh, hier niet een uh, half gasmasker op hoeft te gaan zitten vanwege al terpentine dampen. Ik heb mijn acrylverf ook gehaald in een uh, hobbywinkel of een, hoe dat? Ja, een, een, een winkel die zich specialiseert in hobby-spullen en uh, verfspullen. Ik denk dat um, als ze dit bij de gamma hebben, dat je er veel te veel voor moet haalt. Dit gat waar de camera recht in kijkt, dat ga ik straks nog opvullen met uh, wat... Uh, ja, iets. <laughs> uh, waarschijnlijk als de kabels erin liggen, een boel steentjes en wat lijm, dat je dat niet zo ziet. Dus daar ga ik nu niet al te veel, uh, al te veel aan doen. Dus, uh, ik heb hier even wat uh, verf uh, neergelegd, want ik kan het gewoon uh, hier ter plekke mengen. Uh, dit is een onderlaag. Hierover ga ik wat gras leggen wat ik nog over heb. En ook hiervoor geldt, ik wil een laag hebben dat als er ergens geen gras ligt, dat het gewoon dat het gedekt is. Dat je niet meteen het witte ziet. En omdat je dus geen wit ziet, trekt het de aandacht niet en valt het niet op dat hier eigenlijk gewoon een brei aan verschillende kleuren onder ligt. Dat doe ik ook voor het, uh, het taluut met name het witte wegwerken. Zo, nu heb ik nog het over dat kan ik gewoon hier smeren, want als dit de kleur niet wordt, dan komt er wel weer wat anders overheen. Anders spoel ik het toch alleen maar door het toilet. Het opbouwen van de baan met de sculptormod en het uh, verven is al uh, dusdanig lang dat ik hem uh, in uh, tweeën ga knippen. Uh, of in drieën of in vieren, dat uh, zal ik nog even kijken. Uh, dus tot, tot hier zou ik zeggen: bedankt voor het kijken. En wat je nu een beetje ziet, is uh, voor volgende week.